Hé, hey, Blackjack! Kijk eens, Blackjack! Kijk eens, Blackjack! Oh, die tak zit nog in de weg? Kijk eens, Blackjack! Hé, hey, Blackjack! Hé, Joyce, kom maar, Joyce! Oh, Joyce! Kom maar, Joyce! Goed zo, Joyce. Annabel, wat eet je? Wat ben je aan het snoepen? Oh, Roosje. Kijk eens, Roosje. Oh, Roosje. Ik ga terug naar de boerderij. Hé hey, Joyce, goed zo, Joyce.